Voilà. Heel Goed. Ja. Goed. Met ja? Jou? Fijn te zien. Ja, fijn dat je uh, nog tijd hebt. Ja, zeker. Hoi. Oh, ja, tuurlijk mag dat, als het goed is. Zal ik hem maken? Ja, graag. Thanks. Wille je niet Johnny erbij hebben? Het is de wereld op zijn kop, joh dit. Doen we eerst een met jou ja, dan en dan, dan een met Johnny. Johnny. Oké. Okay. Ja, die stok, ik die met Johnny. Thanks. Ja. Hey. Hey. Hoe zijn we? Johnny. Alright. Hey. Prachtig. Thanks. Alsjeblieft. Hey, veel succes. Hè, mijn stem heb je. Dank je wel. Dank wel. Gescript dit. We betalen ons helemaal blauw aan dit soort figuranten <laughs> die dan <al> langskomen. <laughs> ja, dit is, het is zo mooi. Zoveel mensen die tegenkomen tegenkomt. Hey, ik ga stemmen of ik weet het nog niet. Maar je hebt me wel aan het denken gezet. Ja. Nee. Goed dat je tijd hebt gemaakt. Nou, dit wilde ik niet laten schieten. Nee. Om eerlijk te zijn, voordat ik jou kende, dacht ja. ik gewoon: je bent iemand, uh, uh, hoe zeg je dat? Je hebt het goed voor elkaar. Je maakt televisieprogramma's. Je bent gewoon even plat gezegd, gewoon snelle tv-presentator. Ja. Ik vertel wel eens wat jij doet ja. uh, in, een, in een mooi rijtje. Dan zeg ik van: ja, er gebeurt zoveel moois in de samenleving. Ja. En dan zegt Johnny de zei. Johnny, de Mo, die maakt toch televisieprogramma's? Ja. Mensen weten dat niet. Dat ik bijvoorbeeld afgelopen twee jaar uh, 50% van mijn tijd in Lesbos ben geweest, dat heb ik twee jaar geleden. Uh, ...niet heel veel over gepraat, omdat ik ten eerste toen nog heel emotioneel erover was. Waarschijnlijk veel te ongenuanceerd was geweest. En ook wel heb geleerd met mijn programma's, maar ook via mijn uh, gewoon van huis uit meegekregen ja. is... ...als je iemand wil inspireren, als je ja. iemand wil raken... ...dat je dat moet doen met iets vanuit je hart. Ja, dat spreekt voor zich natuurlijk. Hè? Wat je, vanuit je hart wat iemand bij zijn strot grijpt. Ja. Zonder belerende vinger, ja. want dan haken heel veel mensen toch af. Ja. En wat ik zeg, het is heel moeilijk om als je het over vluchtelingen hebt, om dat met een knipoog te doen. Maar ik ja. vertel altijd een verhaal wat ik nooit meer zal vergeten. Dat was 1 januari vorig jaar. We stonden dan uh, de vluchtelingen op te wachten. Maar het was 1 januari, dus we hadden uh, bij de plaatselijke disco de DJ eruit getrokken. We hadden een vuurkorf gemaakt, ja. we hadden wat drankjes gehaald. En we stonden daar ja, met muziek uh, de bootjes uh, op het strand. Op het strand. Uh, S'avonds laat een bootje op te wachten. En er kwam een bootje aan en ik was net aan het dj. Volgens mij had ik Justin Bieber opstaan. Nee, ja. Ik had Justin Bieber opstaan. En we halen die mensen uit de boot, iedereen ja. veilig gelukkig. En we staan met ze op het strand. En, uh, en Achmed, ik zal het nooit vergeten, hij zegt... Are you gonna play Justin Bieber all night? Because then I'm going back to the war. <laughs> uh, als ik dat verhaal vertel ja. aan mensen, ja. dan heb je gelijk zoiets van... Oh, luisteren ook naar muziek. Ja. Vinden Justin Bieber ook slecht. Ja. Hebben ook humor. Dan is er wel een soort ijs gebroken en ik denk dat dat de manier is. Maar waarom ben je dit... <laughs> ik durf nu niet te bekennen dat ik vanochtend naar van Justin Bieber heb geluisterd... nu je dit zo zegt. Ja. Maar uh, waarom, heb je de... waarom ben je dat twee jaar geleden überhaupt gaan doen? Waar komt dat vandaan? Ik denk dat ik uit een, een, een hele gelukkige familie kom... met mm -hmm. meerdere omstandigheden, nooit wat te klagen gehad. Mijn bedje stond echt op de, op de goede plek. Nou, ik heb een moeder die ontzettend begaan is met de medemens. Ook alweer vanaf haar vader mm. uh, doorgekregen. En uh, nog steeds vandaag de dag, wat wil ik, treed, uh, 80% van de optredens doet ze in uh, verzorgingstehuizen. Mensen met een beperking uh, voor de ouderen. Dus dat heb ik al, al van kind, uh, als kind al meegekregen. Mm. Uh, maar het is niet vanzelfsprekend dat je dat <coughs> dan meeneemt? Toch? Waar, waar is dat? Ja, ik, ik, ik denk dat iets doen voor een ander. Ja. Uh, iets geven aan een ander, daar kan niks tegen op. Daar kan gewoon niks tegen op. En, uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid om naar Lesbos te gaan. Ja. Om daar een tent te komen van, kopen van een, een failliete Circus <laughs> Rens. Uh, en daar neer te zetten en, en vrienden te mobiliseren om dat te doen. Uh, we hebben ook vanaf het begin gezegd... Uh, weet je, een simpele like op Facebook is ook al helpen. Je ja. oude trui inleveren, je oude... speelgoedtrein is ook helpen. Ik snap dat niet iedereen... naar Lesbos kan, maar dat is wel iets waar, waarvan ik vond... De grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Als ik straks kinderen heb um, en die vragen, wat heb jij toen gedaan, pap? Dan kan ik wel zeggen dat ik wel wat gedaan heb. Ja. Als je de, ik, heb ik heb twee kinderen en ik denk er wel eens over na. Van wat heb jij gedaan? Uh, ik, vind dat, ik vind dat heel moeilijk te beantwoorden voor ze. Omdat je, wat ik ze dan zou moeten zeggen... Eén, wat, wat jij doet trouwens, wat ik, je doet eigenlijk het omgekeerde van wat politici doen. Namelijk politie zoals ik, we praten er eerst over en dan proberen we iets voor elkaar te krijgen. Maar je hebt eerst iets voor elkaar proberen te krijgen en dan ga je erover praten. Dat is eigenlijk ja. een prima volgorde. Ja. Uh, Probeer als politicus, heb ik geprobeerd het debat in Nederland te kantelen van... jongens, laten. We als je, het zijn mensen, het, zijn, het, zijn geen, het is geen vee waar we het over hebben ja. of hele, hele massa's. Maar toch voelt het als een voortdurend tekortkomen, merk ik bij mezelf. Als, wat heb je nou gedaan? Wat is, wat is nou mijn antwoord? Ja, ik heb geprobeerd om... om een kabinet de andere kant op te krijgen. Toon te verzachten. Ja, niet heel, ja, een beetje gelukt. Ja. Een beetje, maar... maar toen ik voor het eerst terugkwam uh, uit Lesbos, wilde ik mijn RTL-contract echt in de, uh, in de prullenbak gooien. Uh, maar later ook, uh, toen, uh, toen de woede wat was gezakt, ja. ook bedacht van ja, maar ik kan wel veel meer doen en veel meer mensen bereiken, ook door te blijven doen wat ja. ik doe. Dus het kan en en. Maar als wij je net op straat lopen en er komt was volgens mij een Marokkaanse jongen. Ja. En die komt naar je toe en die zegt: bedankt. Voor alles. Ja. En ik ga op jou stemmen. Ik bedoel, dat eerste woordje bedankt voor alles, dat, daar heb jij wel voor gezorgd. Dus dat kan je wel tegen je kids laten zeggen. Ja, dat, ja. Maar desalniettemin, weet je, er zijn nog ik ben ook in Griekenland geweest. Als je ziet hoe mensen, in wat voor omstandigheden mensen daar leven. En dat de politiek er niet in is geslaagd om die mensen hier een onderkomen te bieden. Terwijl asielzoekerscentra worden gesloten. Uh, ik weet dat het niet mijn schuld is, maar toch schaam ik me er echt de oren van mijn kop ja. af. Als je. Dat, is, dat hebben we dus niet voor elkaar gekregen. Nee, dat had ook heel anders kunnen gaan. Nee, en dat, en dat, dat, dat blijft een heel, heel gevoelig onderwerp. Ook Dat zei je al eerder in het gesprek. Ja. Mensen hier uh, zijn boos. Hè? Uh, je woont uh, ergens in een, in, een, in een klein mooi dorp. En je, woont, uh, je hebt al tien jaar je buurman, je beste vriend, ja. die werkt bij de V&D. V&D gaat failliet. Die man moet zijn huis uit en een week later komt uh, Ahmed met zijn gezin erin. Ik snap ja. dat je boos bent. Ja. Dat snap ik echt ja. dat, je, dat het niet eerlijk is. Het is nog terecht en het is niet eerlijk, precies. Maar uh, kanaliseer je woede ja. en richt je woede tot diegenen die daarover gaan. Ja. En niet op die arme Ahmed ja. met zijn gezin. Dat, dat, dat is ook niet eerlijk. Ja. Of als er, hè, zoals in uh, was het Julianadorp... Of Or Oranje. <coughs> Ik weet niet wat er is gezegd, maar er komen honderd uh, vluchtelingen in het AZC. En dan blijkt op zo'n meeting s'avonds, nee, het zijn er 800. Ja. Zou ik ook pissele worden? <laughs> ja. Dus er moet ook wel begrip voor getoond worden, voor he, die mensen die ook maar weg worden gezet als tokies, ja. waarom ze zo boos zijn. Ja. Ook, ook begrijpelijk. Ja. Maar dan begint toch eerst wel een, een gesprek en een kop koffie. Ja. In plaats van die bakstenen. Precies, een kop koffie en broodje. Ja. ja. ja. ja. Nou ja, dat is even wel een van de... Voor mij is... Uh, we hebben het ook wel eens, net zei je... Hoe leg ik aan mijn VVD-vrienden uit wat jullie, uh, wat, wat jullie doen? Ja. En uh, uh, we zitten op de Zuidas en er is heel veel wat mij, uh, hoe zeg je dat, wat afstand creëert tussen mij en de jongens en meisjes die hier werken, zou ik maar zeggen, of de mannen en vrouwen die hier, uh, die hier werken. Maar op één punt zijn we het heel vaak eens, namelijk dat we geloven in een wereld waarin we voor elkaar zorgen. Je gelooft in de Europese Unie en uh, ja, dat vluchtelingen welkom zijn. Uh, maar je ziet dat steeds meer mensen zich terugtrekken achter de dijk. En dat heeft alles te maken, denk ik, met dat welvaart in Nederland niet goed verdeeld is. En dat er te veel, dat er te veel, armoede, te veel armoede is. Ja. En dat ik daarom denk dat we het een beetje, een beetje eerlijker moeten verdelen. Dus als je het heel goed hebt, ja. dat je gewoon wat minder erop vooruit gaat... Of, of misschien wel wat meer belasting moet betalen. Maar dat is nu al zo, hè? Ja, dat, zeker, dat is zo. <laughs> maar... maar dat is... Ja, maar? Nee, dat is nu al zo. Als je nu gewoon bovenmodaal verdient... Mm -hmm. Dan leef je al meer dan de helft. Leef je al in. Over alles wat. Nou. Kijk, als je, dat is niet helemaal waar. Oké. Okay. Kijk, het hangt er maar Wat is modaal? Wat is een modaal inkomen, zeg je? Ja. Kijk, dat is 35.000 euro. En in Nederland betaal je inderdaad 52% belasting. Voor iedere euro die je verdient boven de 55.000. Maar weet je hoeveel mensen er onder de anderhalf keer modaal zitten? Dat gaat over 70% van de mensen. Dat, dat, dus, dus er zijn maar heel weinig mensen die daar uiteindelijk boven zitten. En als ik het heb over eerlijk betaald, gaat het niet alleen over individuen... maar ook over grote bedrijven die amper, die amper belasting betalen. Dus ja, het is, je hebt helemaal gelijk. Uh, als, je, als je veel geld hebt in dit land, dan betaal je al flink belasting. Ja. Maar als je ziet dat sommige mensen niet rond kunnen komen... en niet omdat ze niet werken, maar gewoon omdat dat hun inkomens echt te laag zijn. Ja. Als je ziet wat voor effect dat heeft in hoe mensen kijken naar vluchtelingen... of hoe ze zich mensen wel of niet welkom heten of praten over de Islam of moslims... Ja dan hebben we er een gezamenlijk belang bij om het misschien iets, ietsjes anders te verdelen. Ja. Op wie kan jij terugvallen? Zo, je hebt nu hele drukke tijden, hele ja. drukke dagen. Er komt vast wel eens een keer iets voorbij dat je denkt... Ik weet het gewoon even niet. Een paar mensen. Dus uh, uh, allereerst mijn vrouw. Dat is, dat is uh, Jolijn. De, de, die is zo die, ja, die so fucking down to earth. Dat is gewoon... Dat, dat, ja Dat is gewoon... Soms een beetje beangstigend. Ja. dit maakt zich echt nergens zorgen over, lijkt wel. Dat is, uh, dat is, heel, dat is heel relaxed. Dat me lekker ook in deze dagen dan. Dat is echt dat is heel fijn. Dan ben ik tot half elf aan het overleg van, goh, wat betekent dat? En dan kom ik thuis en dan uh, wil ik daarover praten. En dan luistert ze wel, ik moet ik dus, dus nog van alles aan doen. En dan uh, zijn de flesjes eigenlijk al uh, gemaakt. Zo echt, of zo dat is heel fijn. Ja. Dat, uh, dat, uh, uh, ik heb een, uh, ik heb goede vriendinnen die ik, uh, die ik dan bel. Uh, als er iets is. Grappig dat je zegt vriendinnen en niet vrienden. Ja, dat uh, ja. nou, zijn toch twee vrouwen. Ja. Ja, ik heb ook goede vrienden die ik, uh, die ik bel. Maar uh, uh, deze twee heb ik het laatst, uh, het laatst gebeld. Ja. Uh, mijn familie, mijn moeder, mijn neef. Uh, ik had altijd opa, waar ik, heel veel, mee, uh, waar ik veel mee belde. Uh, maar die is er nog steeds alleen uh, neemt de telefoon niet meer op. Nee. Uh, en uh, Femke kan ik terecht als ik echt met iets zit waarvan ik Femke Halsema. Die heeft jou natuurlijk, wat is het nu? Ja, f... uh, zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden een beetje naar voren geschoven. Ja. Dit... Hé hey, jongens, dit is hem. Dit, ja. Ja. ja, dit is hem en tegelijkertijd uh, pak je tijd. Rust, uh, ontwikkel jezelf. Femke heb ik heel veel aan te danken. Femke heeft mij in 2010 naar de Kamer gehaald. Ja. Ik was toen 24, dat is op zich best wel een risico om wat, uh, dat aan te gaan met, uh, met, met iemand. En uh, zij heeft mij... Heel erg behoed in het begin. Dus er waren allerlei televisieprogramma's die dan vroeger wil je langskomen. En dan zei ik: Nee, nee, gaan we niet doen. En dan dacht ik altijd: Ja, maar hoezo? Ik, Wat wil, er, zo ik wil zo graag. Ja. Nee, nee, gaan we niet doen. Rustig maar. En pas na twee jaar had ik mijn eerste televisieoptreden. Uh, blij achteraf? Dat je... Ontzettend blij. Ja. Ontzettend blij. Ze zei: yes, sir, je moet... Het is een beetje vergelijkbaar met dat jij eerst twee jaar dingen bent gaan doen en ja. daarna Bas erover bent gaan vertellen. Lesbos, ja. Op Lesbos. Ja. Ik heb, uh, ze zei: Je moet dossiers vreten. Je moet de inhoud kennen. Dus je kreeg sociale zaken en onderwijs, twee enorme portefeuilles. Goed voor uh, uh, 100 miljard ongeveer, aan wat de overheid uitgeeft. Dat is bijna de helft van de rijksbegroting. En ze zei, je moet dit snappen. Ga maar debatten doen. Dus ik heb echt zo ontzettend veel debatten gedaan. Ja. En dat ben ik eigenlijk blijven doen de vijf jaar voordat ik kan. Nu doe ik een stuk minder debatten als fractievoorzitter. Maar ik heb alles gedaan. Ik heb onderwijs gedaan. Ik heb een, een korte periode zorg gedaan, sociale zaken gedaan, Europese zaken, financiën. Landbouw, natuur, visserij... Nou, de hele, de hele Santa Macraan. Heeft ze je laten... Uh... Ja, en daar zij, is zij ons echt heel belangrijk in geweest. Die combinatie van vertrouwen en aan de andere kant uh, uh, rustig ontwikkelen... je eigen tempo pakken, uh, je mag fouten maken. Dat, dat, die veilige sfeer, dat ja. heb ik echt... als een fouten heb je gemaakt? Uh, <laughs> De grootste waar ik me echt voor schaam, politiek gezien, ja. is dat ik toen ik uh, mijn eerste twee jaar in de kamer, toen was er gedoe over het WK bid, en toen belde een, een journalist me op. en Zei ik moet nog een quoteje hebben. Ik zei maar ik heb de brief nog niet gelezen. Zei ja, maar als je dit en dit zegt, dan is mijn item rond. Dan zei ik dat is goed, dat doe ik wel. Oh ja. En daar heb ik zoveel spijt van. Ja. Dat doe ik dus gewoon. Dat doe ik gewoon. Dat doe ik niet meer. Nee. Dat, ik moet het. Uh, uh, hoe zeg ik? Nee, ik moet het in ieder geval zelf, uh, ja. zelf hebben gelezen ja. en weten waar het over gaat. Of, uh, dus dat, maar dat was echt wel iets waar ik me voor schaamde. Dan ga, ga je gewoon mee in de oh ja, nieuwsindustrie. In in zo de de dat, ja, dat, dat, dus dat doe ik niet meer. Je ja, bent gewoon genaaid eigenlijk. Nou, het was, ik had gelijk. Op zich wat, die zei, wat, ik, wat ik zei was goed. Ja. Maar het, het is niet zoals politiek hoort te zijn. Ik ben geen spreekpop. Ik vertel wat ik wil vertellen. Niet ja. wat, wat, een, wat een journalist bijvoorbeeld wil, ja. wil horen. Er zijn nu verkiezingen. Ja. Uh, de partijen gaan straks weer vier jaar regeren. Ja. En dan moet er in, in, in een korte tijd weer van alles gebeuren. Dat is in mijn ogen het enige manco aan, ja, aan de democratie. Dat, dat, dat het niet heel erg lange termijn is allemaal. Ja. Aan de andere kant, uh, Donald Trump in het wit, ik mag hopen dat het niet te lang duurt. Dus het is heel fijn dat, daar gewoon, dat we weten, er komen, er komen verkiezingen aan. Ja. En toen ja. uh, de PVV aan de Goed macht was in Nederland, dacht ik ook, wauw. Uh, iedere keer als je, als je zelf aan de knoppen kan zitten, denk je, dat kan niet lang genoeg duren. Ja. Dus, dus het hele idee van democratie, dat daar regelmatig verkiezingen zijn... dat is een soort van uh, noodstop of een, een, een, een verzekering... Dat, dat, dat, ook als, dat slecht beleid ook niet te lang kan, kan duren. Ja. Ja. Maar er zijn wel een paar dingen waar je dat wel moet doorbreken. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid. Waarom we op klimaat te weinig hebben gedaan... is omdat er ja, iedere keer een nieuw kabinet en het beleid verandert. Daarom vind ik dat er een klimaatwet moet komen. Die, legt, die, die verplicht namelijk kabinetten om voor vijf jaar uh, vast te leggen wat je gaat doen. En dat zorgt wel echt voor zekerheid. Dus ik denk dat je op meerdere gebieden wel kan zeggen... ...ja, een kabinet moet gewoon een paar jaar vooruit werken. Uh, en daarmee kan je wel iets meer zekerheid geven aan mensen. En kan ja. er ook echt iets veranderen. En dat je doelstellingen in de wet vastlegt. We zeggen gewoon in 2050 hebben we gewoon geen CO2-uitstoot meer. Punt. Maar dan gaan we eerst voor het hoogst haalbare. Ga Precies. Toch? Zeker. Absoluut. En um, dan zorgen dat en de kinderen en de kleinkinderen... Uh, ...dat je ze genoeg te vertellen hebt. Ja. En dat je wel degelijk het een en ander teweeg hebt gebracht en misschien zelfs wel veranderd hebt. Ja. Want ja, je zei ik in het begin behoorlijk. even, als, als mijn kinderen straks groter zijn, wat kan ik ze dan ja. zeggen? Nou, ik vind nu al best wel wat. Jij nog niet. Jij vindt het nog niet genoeg dus. Nee, nee nog lang niet, nee. Kijk, wat zou je ze... Oké, okay, je zoon is straks achttien. Ja. Pap, wat Pap. heb je nou bereikt? Pap, waarom was je er nooit, zeg maar, wat ik dan zou willen zeggen? Ja. <laughs> We <za> <laughs> uh, wat ik zou willen kunnen zeggen is, weet je, zo'n we zaten op een uh, echt cruciaal moment in de geschiedenis... waarin op het leek alsof allerlei mensen met hele enge ideeën het in de hele wereld aan de macht zouden krijgen. En waarbij er plotseling grote verschillen werden ge gezocht tussen mensen... op basis van geloof en huidskleur uh, en religie. Uh, en wij zijn erin geslaagd dat we gewoon weer met elkaar zijn blijven praten. En naar elkaar zijn blijven luisteren en dat we... De samenleving, of een samenleving gebouwd waarin iedereen zijn plek heeft. Als ik hem dat kan vertellen, dan ben ik heel blij. Ja. Dan zegt die pap, dan nou begrijp ik waarom je er misschien niet altijd was. Dan, dan hoop ik dat hij dat zegt. En ja. als die, ook als hij het niet zegt, dan zou ik dat ook begrijpen. Maar dan, dan, is, het voor een, dan is het voor een goede zaak geweest. Ja. Vind ik een mooi afsluiten? Ja. Toch? Dat is. Ja. Op zijn Brabants, daar is. Op zijn Brabants, daar is. ja. <laughs> hey, wow, bravo, ja. Dank dan ik dan af en toe wel weer. Ja, ja. ik het niet, hoor. Nee. <lacht> er nog één, één kort vraagje, als we nou zo willen kijken in de partijen dingen. Er ja. um, staat nu dat, zeg maar, dat als je iets erft, ja. dat het er nog zwaarder wordt belast. Dat is voor mij niet zo gunstig. Zo... <lacht> oh, dat gaan, gaan we regelen. Dat gaan we regelen. Ik maak gewoon een uitzonderingsclausule voor... Ja, uh, ja. Want die man heeft zo hard gewerkt en daar heeft hij al... ik weet niet hoeveel belasting dat betaald. Ja. <lacht> dan dat, wordt dat nog een keer belast. Ja, dat klopt, ja. Okay. En een beetje zwaar Niet heel veel, een klein beetje zwaarder We gaan wel iets heel leuks doen ermee. <laughs> <We> gaan... <laughs> een klein beetje zwaarder En we zorgen ervoor dat het iets eerlijker wordt. Ja. Maar ja. ik zal kijken wat ik voor je kan betekenen. <laughs> <Dat laughs> maar kom ik niks te kort hoor. Dus, uh...